goede goedemorgen, het is vandaag maandag 2 juli en het is weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Nou, de vorige keer hadden we ook een weekvlog geüpload en deze duurde echt 30 minuten lang. En de reacties erop waren echt super positief, dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Want ik vond het zelf ook wel een hele leuke video en eigenlijk ook wel chill dat hij zo lang was dus uh, wie weet kunnen we dit keer ook weer zo lekker lang vullen ik denk het eigenlijk haast wel want dit wordt wel een hele toffe week deze week gaan we namelijk twee keer naar het buitenland we gaan uh, morgen naar parijs voor twee dagen en daarna nog uh, vier dagjes naar een onbekende bestemming dus dat wordt wel heel erg leuk denk ik dat betekent ook dat ik nu alvast twee koffers aan het inpakken ben maar dat is gelukkig niet zo moeilijk dit is mijn koffertje voor de tweede reis en dit is waarschijnlijk alles wat ik mee hoef te nemen naar parijs morgen ik moet zeggen dat ik wel even Echt heel veel zin in heb. Dus uh, daar ben ik helemaal enthousiast over. En vandaag staat dus een beetje een teken van. Ah, wat laatste werkdingetjes afmaken en uh, inpakken en dat soort dingetjes. Silly die ligt hier lekker op de grond te slapen. Het is echt super warm binnen natuurlijk nog steeds. Niet te warm, maar ja wel warm genoeg voor hem om de hele dag te lekker te luieren. Kijk, ik mag ook over zijn buikje uit tegenwoordig. Lekker hè, Sil? Nou, ik hang net op met Larissa, want uh, we kwamen allebei tot de conclusie dat we eigenlijk een simpel nee, wit t-shirt missen in ons garderobe. En dat zou toch wel heel erg chill zijn om even te hebben. Dus uh, aangezien we net uh, wat werk hebben afgemaakt, heb ik ook al een video af die we ja, die jullie al hebben gezien. Die kunnen we dus inplannen. Dan uh, gaan we heel veel naar de stad op zoek naar dat t-shirt. Dus ik zie jullie zo. Zo. So. Nou, We zijn nog heel eventjes de stad ingegaan, op zoek naar dat witte shirt. Maar we hebben hem uiteindelijk niet gevonden. Ja. Het was nog best wel lastig, want de perfecte basic tea is gewoon niet makkelijk. Ja, en in de sale periode is het volgens mij gewoon heel erg lastig om je basics te vinden. Dus... Ja, volgens mij ook. Het is allemaal stil, on en we zijn niet geslaagd helaas. Nee, we hebben ook nog even gekeken of we misschien iets anders tegen zouden komen. wat we mee kunnen nemen op reis, maar... Ja, ik had ja. nog zin in zo'n last minute jurkje, weet je. Ja, ja. ja. Maar, weet je, we ja. hebben we eigenlijk een zat geleden ja. ook. Heel goedemorgen, het is vandaag dinsdag en zoals je ziet zit ik al in de trein. Samen met Larissa want we zijn onderweg naar Amsterdam omdat we straks naar Parijs gaan. Ik heb er heel veel zin in. Het is heerlijk zonnig weer, net zo hier als daar. Dus... Zo, oh, so, het is inmiddels wat later en zoals je hoort zitten we in een andere trein. Het is de Thalys. En deze brengt ons natuurlijk naar Parijs. En het zit hier vol met allemaal gezellige meiden. Dus we zijn allemaal aan het kletsen. En ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Want we zitten hier aan een tafeltje. We hebben een glamour gekregen. Een heel leuk placementje met de L'Oreal University. Daar staat L'Oreal University, dus dat is super leuk. En ik heb nog eventjes een Starbucks koffietje gehaald, dus uh, ready to go. Oh my god, er is echt wel zo. Open. We hebben een tasje gekregen en er zitten dingetjes in. Ja. En ook wat Oeh, cute. Leuk. En dit oh, zijn lekker. De spetje. We hadden oh. net al eventjes gezien dat deze een klein beetje vormd is, maar... Even vormen, maar hij is wel heel cute. Is het is wel heel leuk voor foto's ook altijd. Met pinders. Ja, ik heel erg dorst. Nou, we zijn aangekomen. We gaan eventjes lunchen. Dus ik heb hier al braten liggen, pizza, couscous. Er is het er tegenover me. Hoi, oh, smakelijk! Zo, so, we zijn dus aangekomen in de hotelkamer. En hij ziet er echt super leuk uit. Larissa en ik delen een kamer. En uh, we zijn hier trouwens in Parijs voor L'Oreal University. We hebben net al eventjes een lesje en een presentatie gehad. We komen aan op de kamer. En we zien hier allemaal leuke spulletjes. Dus dat is echt super nice. Dankjewel. Allemaal hele fijne dingetjes die ik zeker kan gebruiken. Vooral die haarlijk. Want ik moet straks echt eventjes wat volume in mijn haar gaan gooien. En uh, ja, de kamer is wel heel erg schattig. Daarachter is dus de wc en de badkamer. En wat we net zagen, wat we wel heel erg grappig vonden, is uh, dit mobieltje. We dachten eerst van, huh, die is toch niet van ons? Maar deze hoort dus bij de kamer. En uh, die kan je mee naar buiten nemen. En ik denk dat er dan internet op zit. Ik ben wel benieuwd, want dat is wel echt super chill. Als je een toerist bent en je komt naar Parijs. Als je buiten Europa komt, dan heb je natuurlijk geen internet. Take me with you everywhere. Discover the best of Paris. Dus je krijgt die tips en tricks via de telefoon. Unlimited calls, unlimited oh, data. Chill. Dus je kan inderdaad gewoon... Hier, je kan uh, een, een taxi bestellen. Dus Toen verdwaal je cool. niet meer in de stad, wauw. En er staat ook dat als je dus hiermee klaar bent, dan... Uh, kan je alle data, dus alles wat je hebt opgezocht, kan je... Wissen, Oh, we staan smart. niet uh, gesprekken ofzo op je telefoon die andere gasten ook gaan krijgen. Dat vind ik echt heel erg leuk. En we zitten dus in het Mob Hotel, MOB zo schrijft het dus. En uh, ja, we vinden hem wel heel erg cute. We hebben nu eindelijk even wat tijd voor onszelf, dus we gaan ons heel eventjes opfrissen en omkleden en klaarmaken voor het diner. Het is inmiddels alweer wat later, we zijn omgekleed in nieuwe outfitjes. Ik heb een stippenpak aan, daar heeft een streepjespak aan. We zitten nu in de bus. We zagen net, overigens lang langs het, uh, de boel en de Rouge. Wat je dat leuk vindt. We zijn nog nooit binnen geweest, maar het ziet er bij de buitenkant wel bijna, altijd ja. altijd grappig uit. Ja. En uh, we zijn nu in de bus ja. onderweg naar een ja. lekker restaurant. Gelukkig, want ik heb best wel een. Sarah loopt dag. Ja, ik ja. nee, moest dus oh, ja, okay. ja, ja, zo lachen. Ja, ja, er zo ja. ja. ja. ja. Kijk zo leuk! Een lipstickje erbij, een bordje en een spiegel. Ja? Hallo! Wow, mijn bumpers zien er echt crazy uit. Het is inmiddels wat later, zoals dus je kan zien. Tara en ik liggen in bedje. En we hebben gewoon tijdens het diner niet echt meer gevlogd. We zijn het eigenlijk gewoon helemaal vergeten omdat het zo ontzettend gezellig was. En het is op dit moment 1 uur s'nachts. De wekker staat om kwart voor zeven. Dus het is echt tijd om te gaan slapen. Dus. Welterusten! Welterusten! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag en het is weer tijd om uit te checken uit het hotel. En uh, we vertrekken over een kwartiertje met de bus met iedereen. Dus en ik hebben net een dakterras gevonden. En dat is wel heel erg leuk. We vinden het hotel wel heel erg schattig. Want nou, er zit ook nog een moestuintje bij. En we zagen daar beneden ook nog een zwembadje en zeg maar zo'n scherm. Daar links is een scherm waar je waarschijnlijk films op kan kijken en zo. En dit is dan een tuin. We zijn aangekomen op de eerste workshop. We beginnen met haar. En hier staat de tafel vol met allemaal producten. We hebben hier een groot beeldscherm. En we zitten allemaal klaar. We hebben net een workshop gehad over haar. Het is hebben allemaal leuke dingetjes geleerd. En nu is het tijd voor de workshop over make-up. We dus zitten hier aan tafel. Allemaal mooie spullen om uit te proberen. Hallo, Jessie is er ook. En we hebben Dylan en Laura. Zo, so, we zijn net aangekomen in de stad. Want we hebben nu wat vrije ruimte om foto's te schieten voor een wedstrijdje waarbij we een designertas kunnen winnen. Dus dat willen we wel heel erg graag. En het is natuurlijk ook wel heel erg lekker dat we vrije tijd hebben en het echt super lekker weer is. Want uh, als we het foto's hebben geschoten, dan mogen we lekker chillen. We zijn nu een leuke plek aan het zoeken. En daarachter is natuurlijk de Dus Nu moeten we nog op. Oh, ik heb trouwens ah, okay. ondertussen rooi lipstick op gedaan. Nu moeten we nog even een goede fotoplex op hem. Zo, we hebben een prachtige Parijs rondgelopen en ik ben helemaal bezweet dus misschien niet meer te zien. Maar oh, heerlijk warm hier. Ik heb inmiddels ook rode lipstick op. Ik dacht die is op een gegeven moment afgesleten, dus ik wilde hem eraf halen. Maar deze zit hier echt helemaal goed op. Dus vanaf nu heb ik rode lippen. We hebben ook nog toffe foto's gemaakt, dus ik dacht ik ga jullie even laten zien hoe die is geworden. Dus zoals je wel kan zien hadden we heel wat pogingen nodig. Lala. En we hebben er ook nog een paar gemaakt op deze camera waar ik nu mee film. Dus die zie je niet, kan je nagaan. Uiteindelijk heb ik deze foto gepakt. Die vond ik echt wel heel erg gezellig met taar. Wij zijn lekker aan het lopen met Chimanchi. Eiffeltoreltje. En zo heb ik hem zo bewerkt. En uiteindelijk heb ik hem zo gepost op mijn Instagram account. Als je me volgt met Larissa verbonden, heb je deze al voorbij zien komen. En uh, ik hoop dat je hem leuk vond. Ik vind hem in ieder geval wel heel erg gezellig. En dit is mijn foto geworden. Samen met Larissa ook weer voor de Eiffeltoren. Ik vind hem wel echt heel erg schattig geworden. Er was iemand voor de trein gesprongen, dus uiteindelijk hebben we echt iets van twee uur vertraging gehad. Maar we zitten nu eindelijk in het zoals je kan zien. En we zijn nu eindelijk weer onderweg terug naar Nederland. Het is heel warm, maar de aircoast is aan gelukkig. Het is, uh, nog heel even, uh, kunnen afkoelen. Maar ja, het waren wel echt twee super leuke dagen. En we zitten nu in dus. is all goed. Goedemorgen iedereen, het is vandaag donderdag. Ik ben weer met daar en zoals je kan zien zijn we niet in onze eigen huiskamers. We zijn namelijk net aangekomen in Kroatië. Nou, zoals Tara jullie eerder al vertelde in deze vlog uh, zouden we dus op verrassingstrip gaan en de bestemming is dus Kroatië geworden. We gaan hier vier dagen verblijven en het is echt heerlijk weer. Dus het is echt uh, fantastisch. Ah, we zijn vanmorgen heel vroeg opgestaan. Dus toen hebben we nog eventjes niet gevlogd. Ja, we hebben echt amper geslapen. We zijn gisteren om, ik denk, een uur of elf thuis gekomen. Ik ben gaan slapen om één. Dus ik heb met oh, twee uurtjes slapen. gehad. Ja, we zijn om drie uur opgestaan. Maar uh, het maakt helemaal niet uit, want het is hier heerlijk. En we gaan hier gewoon super leuke dagen beleven. En we gaan jullie natuurlijk weer meenemen. Zo, so, we zitten inmiddels in de auto. We hebben namelijk een huurauto hier. En uh, we gaan nu naar ons hotel toe en dat is Hotel Marina. Het is echt al heel erg mooi hier. Je hebt hier een mooi uitzichtje en het weer is lekker. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze dagen ons gaan brengen. Zo, we zijn aangekomen in het hotel en we kunnen nog niet de kamer in, want het is nog vroeg op de dag. Dus we zijn even gaan rondlopen en hebben net een ijsje gescoord. Weer yoghurt met bessen en hazelnoot en er is even Snickers en kokos. En het is echt heerlijk, want het is hier echt super warm en het is ook echt heel erg mooi. Dus dat gaan we allemaal later nog laten zien. En we hebben ook even nog wat broodjes gehaald, omdat we toch wel een beetje trek hadden. Zo, ik heb het ijsje inmiddels opgegeten en is zit eigenlijk stiekem een beetje vol. Maar ik wil toch nog in ieder geval een beetje wat van mijn broodje eten, want hij ziet er ten eerste heel erg cool uit. Hij heeft ook een beetje het mee te maken waarom ik deze heb gekozen, maar hij leek me ook heel erg lekker. Het is namelijk een soort van worstenbroodje. Hier zit het worstje in en hij is helemaal eromheen gedraaid dat vond ik wel heel lekker. Het lijkt een beetje op een hotdog wat erin zit. Mijn die ziet er iets minder cool uit. <laughs> maar het is een broodje met verse kaas. En ik denk dat die ook wel lekker is. Dus ik vind dat we eventjes de smaaktest moeten doen. First impression. Hoe heet het Kroatisch broodje? Geen idee. Oh, goed hoor. Ik doe een beetje denken aan een Hema hotdog. Of nee, ja? een uh, IKEA hotdog. <laughs> We zijn vanaf ons ijsje even iets verder gelopen. En dit is het uitzicht. Het ziet er zo ontzettend mooi uit. Een mooi klein haventje met allemaal bootjes. En het water is heel blauw en vooral heel helder. Je kan het hier heel goed zien met die stenen. We willen eigenlijk gewoon meteen erin duiken. Zo, so, we zijn aangekomen op de hotelkamer. Marissa is al even op bed gaan liggen, zo te zien. En we hebben heel erg mooi uitzicht... Op de zee. Dus dat is wel echt heel erg lekker. En wat we nu gaan doen is ons gewoon eventjes opfrissen en omkleden. En dan uh, zien we jullie zo weer. Nou Larissa en ik hebben net eventjes een dutje gedaan. Omdat we toch wel heel erg moe waren. En um, ja, dat heeft ons toch wel weer denk ik een beetje die uh, energieboost gegeven die we nodig hadden. En we zitten nu eventjes buiten het eten in het restaurant die bij dit hotel hoort. Want we hebben nu een uh, lunch. En uh, we hebben een minuutje gekregen. Dit is de vissoep. Mm -hmm. En dan krijgen we hierna nog een pasta met garnalen. Dus dat is waar eigenlijk. En dan als dessert cake. Mm. Ik ben benieuwd. En we zitten dus hier in een haventje en het is echt prachtig hier en super rustig. Dus dat is wel lekker wakker worden. Eet smakelijk. Eef smakelijk. Hallo iedereen, zoals je kan zien, we zijn helemaal aangekleed want we gaan zo meteen ziplijnen. Super veel zin in, we staan momenteel op wat was het? Ongeveer 50 meter hoogte. Heel hoog is het, ik zal eventjes omdraaien zoals je het kan zien. Super mooie omgeving en we gaan dus nu ziplijnen, het duurt ongeveer 45 minuten, dus we gaan volgens mij heel veel mooie dingen zien. Heel veel zin in, ik heb al hoogtevrees, dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan nu door het smalste straatje in de wereld. Deze is 43 meter breed. Wow, het is echt heel krap. Passen het net tussen, Liz? Echt, zo. Zo. Oeh. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en uh, we zitten nu heel even aan de ontbijttafel. En in plaats van dat het, dat het eigenlijk een buffet is, wordt het naar onze tafel gebracht. Dus dat is wel echt heel erg nice. Ik zal het eens laten zien. Hier hebben we namelijk croissants, een bacon, een vleeswaren. Ja, echt alles eigenlijk wat je maar wil hebben. Er worden ijsjes voor ons gemaakt en hier ligt ook nog brood. Het is echt super lekker dat zo wordt neergezet. Uiteraard hebben ook nog een kopje koffie en nog een soudrant. En gisteren had ik trouwens al verteld dat we dus aan waren gekomen op Kroatië of in Kroatië. Het is voor mij de eerste keer. En deze dagen gaan we ook elke dag een ander eiland bezoeken, dus zit het nu op Kurk. Het is echt heel gek spelje, het is gewoon KRK gewoon, maar je spreekt uit als Kurk. En uh, we gaan dus nu ontbijten, strakjes uitchecken en dan gaan we met de ferry naar het volgende eiland en daar gaan we gewoon weer een, uh, een nieuwe dag doorbrengen. Dus op deze manier gaan we echt superveel eilandjes zien. Uh, heel veel zin in. Het is echt prachtig weer. En ik denk ook echt dat het overal gewoon super mooi gaat zijn. Met blauw water. En uh, leuke dingen om te doen. Zo, we gaan nu het eiland Kerk. Of de plek Kerk. <laughs> gaan we weer verlaten. We zijn net de ferry opgereden. En in een uurtje zijn we dan op het andere eiland. En het is echt super mooi. Nu pas zie je hier overal hoe goed mooi en blauw het water is. Hoe helder. En hoeveel groen. Ja, het is echt zo mooi hier. Niet normaal. Zo, we zijn aangekomen op het eiland Rap. En het is hier echt super mooi. We zijn even gestopt op een uitzichtpunt. En zoals je kan zien is het water echt super mooi blauw hier Eigenlijk gewoon overal. Maar ik blijf er echt gewoon naar kijken omdat het zo mooi is. En ik zie allemaal mensen een beetje varen en doen. En je hoort echt keihard krekel. En dit zijn nog wat andere stukjes eilandjes. Dus uh, het ziet er wel echt super gaaf uit, hè? Echt super mooi. En ik zit echt naar dat bootje te kijken en iemand daar op een... Op, op een jet ski. Dat is echt wel heel tof. Zo en dit is trouwens onze huurauto waar we mee rondrijden. Lekker rood en opvallend. En nogmaals, jeetje, wat is het mooi. I love it. So, we hebben net eventjes ingecheckt bij het Imperial Hotel en hij is echt super mooi. Echt heel erg leuk. Ik zal heel even snel laten zien. Dit is hier een klein zitje waar je kan zitten. En dan hier is het bed. En dan hebben we hier ook nog een balkonnetje natuurlijk. Super lekker is dit om hier eventjes te zitten. Achter is echt nog een beetje een tuin zeg maar. Maar wat ik vooral heel mooi vond... Is de badkamer. Tadaa. Hij is helemaal van marmer. En ik vind deze vorm steen gewoon heel erg leuk. Zo'n zeshoekje. Dus dat is super chill. Larissa en ik gaan ons nu heel even omkleden en klaarmaken. Want we gaan straks op een taxiboot. En dan gaan we even naar verschillende strandjes. Want daar hebben we echt heel veel zin in. Zijn vergeten te vloggen, maar wat we net deze middag hebben gedaan is uh, een leuk boottripje. We hebben een taxiboot hebben we genomen naar een bijtje in de buurt. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk gewoon heel even gechilled, leuke fotootjes geschoten en eigenlijk ook gewoon een YouTube video uh, voor jullie opgenomen. Uh, daardoor zijn we wel een beetje vergeten om dus te vloggen, maar uh, de video wordt wel heel erg leuk, dus uh, die gaan jullie ook nog zien. En uh, we lopen nu heel eventjes van het hotel richting de uh, Old Town, want daar hebben we een reservering uh, in een restaurantje staan. Ze hebben ons ook heel eventjes omgekleed. dan gaan we zo eventjes eten. Ah ja, na het eten gaan we ook nog eventjes de stad in. dan kunnen we even kijken wat er allemaal te doen is. En het ziet er volgens mij, ja ik hoop misschien, leuke winkeltjes. Souveniertje misschien. Ja, precies. En uh, ik moet zeggen, dit eiland is ook weer echt heel erg anders qua sfeer, denk ik. Ja. En uh, ja, ook wel heel erg leuk. Oké, okay, we lopen nu hier en hier hebben we dus net een taxiboot genomen. En uh, daar is dan de Old Town waar we vanavond lekker doorheen gaan. En dit is Larissa. Woehoe. En we hebben allebei dezelfde in Duitsland trouwens. Dus we gaan even kijken wat deze, dit eiland ons te bieden heeft. We zijn aangekomen in het restaurant, dus ik zou zeggen eet smakelijk. eet smakelijk. Want we hebben hier al wat gekregen en het ziet er heel erg lekker uit. En we gaan wel lekker vis eten. Yum! Larissa en ik zijn nog eventjes de Old Town, oftewel het oude stadje, ingegaan om nog eventjes winkeltjes te checken. Larissa zit hier naast me. Ik zag ineens in een winkeltje met olijfolie en jammetjes dat ze dit hadden. En dat zijn allemaal producten met truffel. En ik ben in de herfst ook naar Kroatië geweest. En daar heb ik toen een keertje uh, getruffelhunt dus met honden op zoek naar truffels. Het product is van het bedrijf waar ik dus die truffelhunt heb gedaan. Dus het gaf weer een leuke herinnering en het is ook echt een heel goed product. Dus deze heb ik eventjes nog een keer gehaald. En dit is een salsa en dit is met truffel dus. En die kan je dus door je pasta heen doen. En ik hou echt van truffelpasta. Dus dat vind ik heel erg lekker. En uh, we gingen ook nog even de supermarkt in om wat uh, water te kopen. En toen kwam ik ineens langs Chocolade met glitterverpakking. En toen heb ik uiteindelijk dit kleintje meegenomen. Hij ziet er zo uit. En het zit echt een beetje een holographic glitterverpakking. En het lijkt een beetje op Kinderbereno met wafelsjes onderin. Dus het leek me echt super nice. Okay, de binnenkant heeft ook glitters. Oh wow. Ja, super nice hè deze. Dus ik ga hem eventjes proeven. Mm. Zo. <laughs> het is een soort combinatie van um, kittenkat. Oh, okay. En dan het lijkt het op kittenkwenig, maar dan zit er een soort van Nutella bovenin. Je moet je echt even proeven. Ja. Goeie <laughs> mm. combinatie, ja. Yummy. En nu gaan Larissa eventjes een artikeltje afmaken voor op endlessweekend.nl. Ja. En uh, daarna gaan we slapen. Dus tot morgen. Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag weer de volgende dag en we zijn weer onderweg naar ons volgende, onze volgende bestemming. Uh, we gaan nu richting de ponts en dan gaan we met de gaan we weer naar het uh, Vaste. vasteland. En we uh, gaan we dus afscheid nemen van Rap. Van de Island Live. Van de Island Live. die pond zou echt maar deze keer kwartier duren, dus dat is best wel kort. Maar vanaf dan moeten we nog best wel een eindje rijden en we gaan... Dus het goed is eerst naar Rijka. Rijeka, Rijka. Rijka? Rijka. Rijka. Oh, ik weet niet hoe je het uitspreekt daar. Bij Rijeka misschien inderdaad. En daar gaan we even kijken en dan eindigen we volgens mij vandaag in op Opatia. We zijn aangekomen op het vasteland en we moeten nu nog ongeveer twee uur rijden. Het uitzicht is echt super mooi, daarachter zie je bijvoorbeeld een, ja, een eilandje eigenlijk, een felblauw blauw water. Dus dat is wel echt heel erg tof om op deze manier er doorheen te rijden. Ik denk eigenlijk dat er een hele route zoals dit zal zijn. Ja, super vet. Dus dat is echt een uh, super goede. Even verder, het laatste dat we jullie vertelden was dat we onderweg waren naar Rijeka. Nou, we hebben daar een beetje de stad in een vogelvlucht uh, ontdekt. Dus we hebben gewoon door de oude stad een beetje gelopen. We hebben ook de bekende tunnel bekeken en we zijn ook helemaal omhoog gegaan naar een kasteel waar we echt een prachtig uitzicht hadden over de stad. En ik moet zeggen dat ik de tunnel ook echt wel heel erg indrukwekkend vond om te zien. En het was altijd mooi om met een uh, prachtig uitzicht te eindigen. En daarna zijn we doorgereden naar Apatia. Dat is waar we nu op dit moment zijn. En we zijn nu net eigenlijk even aan het eten. En we hebben even lekker buiten plaatsgenomen. Dus hier zitten we. Je zit daar. Het zijn onze... Uh, Bordjes die een beetje half uh, aangegeten zijn al. En het leuke aan vandaag is dat Kroatië speelt tegen Rusland in het WK. En uh, de, de wedstrijd wordt echt serieus overal in de stad gewoon op beeldschermen en grotere schermen afgebeeld. En ik weet niet zeker hoe laat het nu op dit moment is. Maar we zouden wel heel graag nog even een stukje van de wedstrijd willen zien. Aangezien Nederland natuurlijk zelf niet meespeelt, moeten we wel gewoon vandaag voor Kroatië zijn. Dus het lijkt me heel erg leuk om ook nog eventjes die wedstrijd mee te maken. En een beetje toch dat WK-gevoel te hebben. Dus als we hier klaar mee zijn, ga ik misschien nog even wat fruitjes nemen. En dan gaan we gewoon even verder op de stad in. Om te kijken of we nog wat kunnen checken van de wedstrijd. En natuurlijk hopen dat ze gaan winnen. Verder wil ik ook nog even de uitzicht laten zien. Want dat is wel heel erg gaaf. Dus hier, uh, Opatia loopt eigenlijk gewoon helemaal langs het water. Dus dan heb je hier de zee. Allemaal bootjes. Dat loopt dan helemaal verder door naar die kant. Je kan het niet helemaal goed zien, maar. Ja, dineren met een uitzicht, dit uitzicht <laughs> en dit uitzicht. Hello. We zijn klaar met eten we zijn nu verderop naar een plein gelopen. En hier is iedereen en de wedstrijd oh, aan het kijken op een heel groot scherm. Het is echt mega druk, je weet Ja, of ja, het kan zien. Ja, de, de, de, de, de. Daar! Is voetbal en hier staan ze serieus heel veel mensen. En het is op dit moment 1-1, dus dat is heel erg spannend. Ik ben heel erg benieuwd of ze nog wordt gescoord. Dat zou wel heel erg cool zijn om mee te maken hier. Let uh, niet, hè? De handen in het haar, jongens, de handen in het haar. Oh ja, ja, je, ja. Nou, voor als je het WK hebt gemist, Kroatië heeft gewonnen. Het was echt een super spannende wedstrijd. Ze hebben uiteindelijk gewonnen met penalties. En dat was ook echt tot het laatste moment super spannend. Maar ze hebben gewonnen, dus iedereen was echt super blij. En dat was natuurlijk heel erg leuk, omdat we natuurlijk nu in Kroatië zijn. Daarnaast zijn we nog eventjes doorgelopen naar een jazzfestival. Dat zat om de hoek en daar hadden we ook tickets voor. Daar konden we eventjes gaan kijken. En er speelde echt een super goede band. Dus dat was heel erg leuk om te zien. Maar inmiddels is het alweer wat later geworden op de avond We werden moe Dus we zijn teruggelopen naar het hotel Dus dat is waar we nu zijn En dan denk ik wel zo meteen het bestje in Want het is een hele lange flinke dag geweest En morgen gaan we gewoon weer lekker opstaan Voor onze allerlaatste halve dag hier in Kroatië Nou volgens mij is dit wel een flinke gezellige lange weekvlog geworden Doe vooral even een duimpje omhoog als je hem gezellig vond En laat ons eventjes weten in de comments Wat je van onze weekvlogs vindt dat Vinden we heel erg leuk om te lezen. Ja en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je niet al een abonnee bent. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei!